Hoe sluit je een ledlampje aan? We hebben een ledlampje, een knoopcelbatterij, een geplastificeerde peperclip en een stukje tape. Het ledlampje heeft twee pootjes. Het lange pootje is de pluspol, het kortere is de minpol. De bovenkant van de batterij is de pluspol, de onderkant is de minpol. Nu gaan we het ledlampje op de batterij aansluiten. Als je het niet op de juiste manier aansluit, gaat het lampje niet branden. Zorg er dus voor dat de pluspol van het lampje op de pluspol van de batterij aansluit. Gebruik een geplastificeerde paperclip om het ledlampje op de batterij te bevestigen. Of gebruik een stukje tape. En dat is het! Nu ben je klaar om het licht te gebruiken voor al je uitvindingen.